Zoals je ziet is dit het luik waardoor wij heen moeten kruipen om het vliegtuig te beladen. En dan moeten wij 70, 80 koffers inladen. Ja. Ik ben Erik van der Veen, ik ben werkzaam bij de KLM. En ik uh, los en laat de vliegtuigen. Je wordt gewoon ingedeeld van kist naar kist, kort op elkaar. Uh, de een komt binnen, die wordt gelost, de ander moet weg, moet je door, moet eruit. En als je pech hebt, dan heb je er nog eentje erachteraan, die weg moet of ook binnenkomt. En uiteindelijk ben je kapot, natuurlijk, want je gaat wel, het is wel fysiek werk. En ik zit nu, als ik mijn bruto loon bekijk, uh, dan is het 12,89 euro ongeveer. Wij willen graag die 14 euro per uur, daar strijden we al jaren voor samen met uh, FFE. Loon omhoog, concurrentiestrijd eraf. Geen uh, low carriers meer zomaar laten binnenlaten op Schiphol. Want die maken mijn bedrijf kapot, sorry dat ik het zo zeg, mijn bedrijf. Ja, het wordt steeds uh, drukker, zwaarder. Omdat er gewoon uh, te weinig mensen zijn, moet je gewoon uh, veel meer op een dag uh, doen. Ja, de sfeer, de sfeer is gewoon uh, heel anders dan dat het was. Wordt heel, heel snel op, uh, op pauzes uh, bezuinigd. Ja, doordat je dus die druk hebt... Is er, uh, ja, ...hoeft er maar dit te gebeuren en het gaat natuurlijk mis, dat weet iedereen gewoon ook. Ja, die drukte kan je dus gewoon oplossen door, uh, door mensen aan te nemen. En met een uh, vast contract en niet een vijf jaar contract. 14 euro moet sowieso betaald worden, anders komt er toch niemand binnen. Wat ik voor de medewerkers van Schiphol echt wil is dat die 14 euro nu eindelijk ook echt betaald gaat worden... ...door iedereen, door elke onderaannemer die hier werkt. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat zowel dit kabinet als Schiphol zijn verantwoordelijkheid gaat pakken. Die rolleuken zijn dicht omdat ze geen personeel hebben. kort personeel We betalen te weinig. Mensen komen niet meer voor een straat hier op Schiphol werken, terwijl ze buiten beter verdienen. We hebben heel veel verschillende mensen gesproken van de beveiliging, de bagageafhandelaars en de mensen die op de platforms werken en ervoor te zorgen dat medewerkers op een fatsoenlijke manier worden beloond, betaald, gewaardeerd, zodat zij weer met plezier en veilig naar hun werk kunnen gaan. Want dat is wat ze allemaal willen. Ze willen hier graag werken maar wel veilig en voor een fatsoenlijke loon en waardering en dat gebeurt nu gewoon niet. We hebben 70% aandelen als overheid, die hebben niet voor niks, die hebben we om hun vinger in de pap te houden. En ervoor te zorgen dat Schiphol gewoon weer zegt, die, al die mensen die hier werken, die zijn van ons. Dat betekent gewoon veilige werkomstandigheden, voldoende geld en daardoor voldoende mensen. Want als je ze goed behandelt, dan willen ze hier wel werken. Dus stop met die grote concurrentie die eigenlijk alleen maar zorgt voor slechtere kwaliteit. Zorgen ervoor dat er een fatsoenlijk minimumloon is van minimaal 14 euro... zodat mensen ook daadwerkelijk rond kunnen komen van hun baan. Leg hele duidelijke kwaliteitseisen op, zodat Schiphol eh, daaraan moet voldoen. Die macht eh, hebben de ministers en die moeten ze nu ook pakken om deze chaos te voorkomen.